De waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. Op kritieke momenten in ons leven is het noodzakelijk om zeker te weten dat we Gods stem duidelijk verstaan. Het is niet altijd makkelijk om zijn stem te onderscheiden van die van onze eigen emotionele beredenering. Maar ik weet uit ervaring dat God deuren naar nieuwe mogelijkheden kan openen die niemand kan sluiten. En Hij kan ook deuren sluiten die niemand kan openen. Ik heb vele jaren getracht de dingen te doen in mijn leven zoals ik wilde dat het zou gebeuren. Met als resultaat frustratie en teleurstelling. Maar ik kwam erachter dat wanneer we afhankelijk zijn van God, Hij ons gunsten zal verlenen en de dingen makkelijker voor ons zal maken als we Hem zoeken voor zijn perfecte timing. Hij leidt ons stap voor stap. Als je een stap zet in de verkeerde richting, dan zal Hij je dat laten weten voordat je te ver gaat. Weet dat zijn gedachten boven de onze staan. Hij ziet het eind vanaf het begin. Al zijn wegen zijn goed en zeker. Hij weet wat belangrijk is voor je leven en Hij kan het laten gebeuren. Luister naar zijn stem en je zult niet misleid worden. Tot slot. Wil je met mij meebidden? Heere God, ik vertrouw erop dat U de juiste deuren opent in mijn leven en de verkeerde sluit. Zelfs wanneer ik niet weet wat ik moet doen, geloof ik dat ik uw stem kan horen en uw wil kan doen. In Jezus' naam. Amen. Fijn hè? Even stil zijn en luisteren naar een overdenking? Houd je vast aan Gods woord. Tot morgen.